Laat ons stil zijn en ons verbinden met het licht der waarheid, het licht der eenheid, met al dat is. We stemmen ons af op de levenskracht die ons omhult en doordringt, op het licht dat ons optilt boven onze aardse beslommeringen, en waardoor we ons gedragen kunnen voelen We openen ons hart en staan stil bij het wonder van de schepping De schoonheid vervult ons met dankbaarheid De stralende pracht van de natuur vervult ons met liefde. Onze pijn wordt zacht, onze wonden genezen en onze zorgen smelten weg. In het licht van de ene worden we vervuld met vertrouwen dat het leven goed is. Ieder moment van ons leven is de liefde ons nabij en kunnen wij vormgeven aan de liefde van de ene die zich spiegelt in ons hart met mildheid, stralende pracht, wijsheid, vreugde en vrede. uh